Een hele goede middag dames en heren en welkom bij dit Synchronous webinar waarin we vandaag een kijkje gaan nemen naar wat de wereld van Synchronous inhoudt. Uh, we gaan een onderdeeltje modelleren, we gaan uh, de assembly in, we gaan kijken wat Synchronous kan uh, in de assembly omgeving en dat is een beetje wat we vandaag allemaal gaan doen. Ik zal eerst even een paar kleine dingetjes uitleggen aan de hand van uh, nou ja, het GoToWebinar programmaatje wat wij gebruiken. Um, dat is de balk die als het goed is ook in je scherm hebt staan en ja, hier binnen kan je in de chat uh, praten. Je kan in de questions kan je vragen stellen, dat hebben sommigen al gedaan. <laughs> ik heb al een paar vragen gezien met of we al gestart zijn. Nou ja, bij deze, we zijn gestart. En um, als het goed is kan iedereen ook zijn handje opsteken. Dus bij deze wil ik iedereen even verzoeken om zijn handje even op te steken als je mij kan horen. Dat is voor mij even een hele goede pauze. Zo. So. Nou, dat ziet er in eerste instantie uh, prima uit. Drie kwart kan mij horen, dan kan ik in ieder geval concluderen dat mijn microfoon het doet. Dat scheelt. Um, ja, nou laten we dan rustig beginnen. Ik stel voor qua vragen. Zet ze allemaal even in de questions en dan gaan we aan het einde van dit webinar even kijken of ik ze allemaal tot de meeste uh, al gelijk kan beantwoorden. Even kijken. Wie ben ik? Uh, nou, voor sommigen ben ik een bekende stem, voor anderen uh, een nog iets minder bekende stem. Ik ben Jarm Klerks, ik zit nu uh, vier jaar in dit vak. Ik uh, ben vooral te vinden op support. Uh, op het oude Kaap YouTube kanaal staan ook nog uh, aardig wat filmpjes met mijn stem eronder. En ik ben vooral werkzaam als application engineer. En uh, de, ja, dat houdt dus support, demos, webinars, YouTube filmpjes uh, van alles. En uh, nou ja, ik denk dat ik de meeste van jullie ook wel eens gesproken heb aan de telefoon. Nou, dan gaan we maar gelijk het programma in. Um, vandaag gaan we ons bezighouden met deze assembly, de Master Mover. En um, ja, zoals je ziet, hier missen we wat onderdelen, hier missen we een onderdeeltje. Dat gaan we er vandaag allemaal in zetten met de hulp van Singleness. En uh, ik wil ook gelijk dan starten met een nieuw onderdeeltje. Openen we gelijk in Singleness en... Um, eigenlijk de basis daarvan is, voor degenen die dat nog niet helemaal uh, snappen, of die hier zoiets hebben van, nou, ik ga vandaag maar eens even leren wat singleness is. Ik ga je niet alles leren vandaag, want daar is het natuurlijk uh, veel te kort daarvoor. voor. Um, even kijken. Ah, wacht even. Tada. Is dit beter? Mooi. Ik krijg nu ook vragen van... Ja, oké, okay, nou duidelijk. Dan uh, gaan we nogmaals even een stukje terug. Uh, meer dan dit had ik ook nog niet laten zien hoor. Dus uh, jullie hebben niks gemist, dat scheelt. Um, dit is de Master Mover. Uh, het is ook eentje die we al wel wat vaker hebben gezien denk ik. In ieder geval sommige van jullie. Um, ja, dus nogmaals, hier missen we een onderdeeltje. Hier missen we een onderdeeltje. En uh, ja, daar gaan we vandaag lekker mee aan de gang. Dus ik had al een onderdeel uh, gestart... En zoals je ziet hier, heel netjes, zingenes en dat is ook wat we vandaag gaan doen. Is er op dit moment nog iets wat er niet klopt? Klopt het wel voor je? Zie je alles? Hoor je alles? Is het verder allemaal perfect? Handjes, kom maar op. Kijk. Perfect, helemaal goed heren en dames. Waar we vandaag mee gaan beginnen is um, een onderdeeltje wat we hier tussen gaan modelleren. Dus we krijgen hier een soort van L-vormige. Uh, ja, een soort van. Uh, L-vormig onderdeeltje, laten we het zo even noemen. Um, en die gaan we gewoon even rustig in elkaar zetten. Dus van daaruit gaande beginnen we met een, uh, een schets. Die schets die gaat er een beetje als volgt uitzien. 25 hoog en de breedte. Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Want we, daar zijn we nog niet helemaal uit. En dat is binnen Synchronous ook helemaal niet zo erg. Als je nog niet alles perfect vast wil zetten. Gaan we daar een cirkel bij zetten. En die cirkel die ziet er uh, als volgt uit. Uh, ik vind hem nu wat klein, dus laten we hem op 50 zetten. Zo. En nu kunnen we achteraf gewoon altijd nog zeggen. Zoals je dat ook gewend bent in orde in de schetsomgeving. Nou, ik wil hier dan achteraf misschien nog wel gewoon een maatje op hebben staan. Prima, die kunnen we ook helemaal aanpassen. En daar is eigenlijk niks anders aan. Dit is onze uitgangschets. En wat we nu eigenlijk gaan doen, is hier geometrie aangeven. En dat is gewoon een kwestie van hetgene selecteren waar we geometrie aan willen geven. En het omhoog of omlaag trekken. Ja, ook hier weer gewoon symmetrie of geen symmetrie. Het is maar net wat je wil. En op het moment dat we hier... En dikte aangeven. En dan zie je ook dat de schets is verdwenen. De maten zijn overgegaan naar uh, in plaats van schetselementen naar de 3D geometrie. Zoals je ziet. Dus het past nu gewoon live aan. En um, het grappige nu is ook, en dat ben je misschien niet helemaal gewend van ordered. Um, deze schets kan ik gewoon weggooien. Ik heb hem net gedelete. Is niet meer nodig. Want Synchronus bouwt op vanuit geometrie en niet vanuit schetsen. Oké, okay. ga ik eerst even deze uitzetten. Zo. Nou, gaan we nu eens even kijken wat er gebeurt als ik dit vlakje pak. Dan zie je ook gelijk dat de dimensies die daar aan vastzitten, tevoorschijn komen. En dan zie je ook gelijk hoe dit vlakje wordt gestuurd. Ga ik hier nu aan trekken en dan zie je dus dat die linkerkant ook netjes meegaat. Symmetrie. Waarom? Omdat die ten opzichte van het middenpunt uh, is opgezet. En via de design intent... En op het moment dat ik hier Symmetrie uitzet, want de Design Intent geeft aan um, wat er op dit moment allemaal van toepassing is op het vlak wat ik heb geselecteerd. Ja, dus dat kunnen we gewoon uitzetten en dan zie je dat hij gewoon netjes één kant op gaat. Nou, wat we net ook hebben gezien is um, dat op het moment dat er een rechthoek getekend wordt of er wordt een cirkel getekend, um, dan wordt dat een region. En die regions die bepalen dus... Of er geometrie van uitgemaakt kan worden of niet. Is het dan nodig dat die region altijd dicht zit? Nou, het antwoord daarop. gaan we nu even bekijken. Ik zet hier even een lijn neer. En dan zie je dat het bovenste vlak ook in één keer lichtblauw is geworden. Nou, waarom? Omdat ik met deze lijn. op deze hoogte, dus precies op de hoogte van dat vlak. Um, heb ik hem door midden gesplitst. Dus ik heb nou een region hier. En ik heb een region hier. Wat houdt dat in? Dat ik dit nu los van elkaar. Kan modelleren. En dat gaan we dan ook doen. Uh, ik heb net de onderkant 34 hoog gemaakt. Ik wil uiteindelijk dat die 150 hoog wordt. Dus ik ga daar die 34 van afhalen en zullen deze de rest zelf. Ja, dus nu hebben we een, uh, nou al een goede basisvorm. Ga ik wat afrondingen toevoegen nu. En die afrondingen die worden 15 dat gaan een kleine vijftal lijntjes worden. Zo, dan ga ik de volgende lijnen op dezelfde manier even 40 maken. En dan hebben we nog hier binnen deze balk, een beetje naar het midden neerzetten, hebben we hier nog andere opties. Bijvoorbeeld all fillets. Dan zie je alle inwendige buigingen. En alle rounds, dat zijn alle uitwendige rand. En dat ik dit zo aanklik, dan zegt hij al, oh nee... Nou, dat is op zich ook niet zo'n uh, paniek. Want vervolgens hoeven we alleen maar de maat aan te passen. Want hij stond natuurlijk nog op 40. Want dat houdt hij vast. En dan hou je niet zo heel veel van dit modelletje over. Dus op deze manier gaan we dat netjes afronden. Nou, dat kunnen we achteraf ook altijd nog zeggen. Want we hebben hier natuurlijk een aantal maten die we al erin hebben gezet. We kunnen ook altijd maten gewoon toevoegen. Dus ik kan hier zeggen: ik pak hier uh, even twee lijnen. En vervolgens kan ik hier gewoon zeggen, nou ik wil deze even aanpassen. Alleen ik kan ook netjes aangeven met die pijlen, welke kant die dan aanpast. En dus daar heb je ook alle vrijheid toe. Gaan we het gat maken, waar die zo meteen om de as komt te zitten. En ook hier mag ik weer gewoon gebruik maken van tekenvlakken van bestaande geometrie. Gaat er een beetje als volgt uitzien: gewoon een iets kleinere cirkel met uh, wat rechthoekjes erbij, die gaan er op uh, deze manier een beetje in. Um, ja, en normaal gesproken in orde. Uiteindelijk wil ik ervoor zorgen dat dat linker rechthoek en dit rechter kleinere rechthoekje uiteindelijk gewoon netjes op deze manier georiënteerd zijn naar elkaar. Ja, in orde zijn we gewend, dat doen we gewoon in de schetsomgeving. En, uh, Daarna zit het vast. Dat wil ik nu nog even niet doen op die manier, want ik ga je laten zien hoe dat dan in Synchronus te werk gaat. Dus wat we even gaan doen is dit vervolgens weer allemaal selecteren en hier een gat in maken. Nou, dan sleep ik hem nu naar boven, komt er materiaal bij, omdat uh, de, de, het grootste deel ervan nu uh, materiaal toe kan voegen. En hier haalt het grootste deel haalt het materiaal weg van de schetsen. In dit geval wil ik gewoon zoveel mogelijk wegsnijden op deze manier. En dan hebben we netjes een cut uitgemaakt. Even kijken. Nou, en wat ik dus nu wil gaan doen is dit achterste vlak. En uh, dit andere achterste vlak aan elkaar koppelen. Want op het moment dat ik nu symmetrie weer aanzet, wat ik dus eerder uit had gezet. Houdt hij ook netjes vast. Als ik dit nu naar binnen zet, dan zie je dat dat netjes beweegt. Maar nu weet ik eigenlijk ook dat deze eraan gekoppeld is. Nou, dan hebben we hier face relates. En met die face relates kan je gewoon zeggen: Nou, dit vlak. Nou, in dit geval had ik eigenlijk eerst het andere vlak even moeten selecteren. Oh, oh, oh, oh. F1 zit ook akelig dichtbij escape. Moeten jullie allemaal wel een keertje gebeurd zijn. <laughs> Zo, en op deze manier koppel je ze aan elkaar vast. Dus wat we nu kunnen doen, is dit vlakje nu pakken. En dan zit dat allemaal netjes aan elkaar vast. Ja, nou is er nog een andere die heet offset. Die houdt bepaalde afstanden ten opzichte van vlakken vast. Zo zie je ook dat hij dat ook netjes meehaalt. Maar in dit geval hebben we offset niet nodig. Nou, ik hoop dat het tot zover een beetje te volgen is. Um, het volgende wat we gaan doen. Is nu even kijken of wij wat extra maten op kunnen zetten. Want we kunnen altijd wanneer we maar willen... Um, PMI-maten, dus in dit geval sturende maten voor Synchronous, toevoegen aan onze geometrie. En uh, dat is ook wel redelijk de manier van er uh, fijn mee werken. Dus hier kunnen we bijvoorbeeld zeggen: Nou, hier wil ik uh, 40. Past die netjes de geometrie aan. Ik wil van uh, deze hier naartoe. Kan ik hem hier bijvoorbeeld op uh, 34 zetten? Even een beetje zo. En vervolgens kan ik hier ook nog een maatje kwijt, 25, Schat het allemaal netjes een beetje op. Nou, misschien willen we hier ook wel een afstand tussen hebben, tussen deze twee, zodat we die gap die er tussen zit ook even aanpasbaar kunnen maken. En op deze manier maak je dus eigenlijk een beetje je model wat uh, parametrischer, dus een beetje wat meer stuurbaarder. Dat je een beter beeld hebt van hoe jouw model eruit komt te zien. En ik mag ook ten alle tijde bij dit soort maten gewoon zeggen ik zet hem op slot. En dan is dit altijd 40. Ja, dus in dat optiek is het niet heel anders qua bematingen eh, dan ordered. Los van het feit dat dit op geometrie komt. En in ordered zet je het echt eh, op een schets. Dus even kijken. Volgende wat we gaan doen is een, een hol toevoegen. Ehm... Um... Ja, M10. En die zetten we eigenlijk op het middenpunt van deze cirkel van de radius. Nou, die gaat netjes door het hele model heen. En hier gaan we vervolgens een patroon van maken. Want we willen uiteindelijk allemaal verstelbare gaten hier hebben. Of allemaal gaten hier hebben die je op verschillende afstanden van elkaar uiteindelijk kan assembleren. Dus even kijken. Vanuit hier. Uh, wil ik een, uh, een fixed hebben. uiteindelijk 7 in totaal met een afstand van 20. Zo. Dan zijn we eigenlijk al bijna klaar. Het mooie nu alleen is dat... Um, het wil natuurlijk nog wel eens voorkomen dat je aan het werk bent. En dat er uiteindelijk aan het einde van je projectje nog iemand naar je toe komt van ja... Er is toch nog één kleine aanpassing die even gedaan moet worden. Nou, laten we nu even vanuit gaan dat uh, dit profiel moet eigenlijk 5 graden achterover hebben. En dan moet je nu even goed inbeelden hoe je dat in orde zou doen met je eigen opbouw. Om even een beeld te geven van wat zienus daarmee kan, 5 graden achterover. En je bent al klaar. En dan houdt hij alle data vast. Dus de pattern die erin zit, die zet hij ook onder diezelfde hoek. Um, hij houdt verder alles vast wat jij erin hebt gestopt. Ja, dus het is ook niet dat je PMI-maten ook in één keer scheef staan of zo. Nee, dat houdt hij allemaal geometrisch aan elkaar vast. Nou, dan gaan we nog een paar kleine dingetjes doen. Uh, materiaaltje toevoegen. Cast aluminium in dit geval. Alleen om het een beetje realistisch te houden, hebben we natuurlijk hier, uh, dit wordt geboord of gevreesd. Hier komen allemaal uh, aanpassingen nog aan. Dus misschien is het wel zo realistisch als we daar een ander kleurtje voor doen. In het geval kies ik even voor zilver. En dan kan ik hier bijvoorbeeld de feature aanklikken. Ik kan hier op uh, feature kan ik hem zetten. En dan krijg je hier dus de hele cutout. Ik kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik wil hier het patroon hebben. En je kan dus ook gewoon vanuit je feature 3 deze features of faces of wat dan ook, gewoon netjes selecteren. Hm, dit kunnen we opslaan, uh, ja, die sla ik gewoon hier even op. Als uh, simpel gezegd, even clamp. en dan hebben we het eerste onderdeel een beetje gemaakt. Zo dus gaan we hem zo eens even. Toepassen in deze assembly. Oké. Okay, nou Ik heb hem hier dus inderdaad even dit mapje opgeslagen. Voor het gemak. En op het moment dat ik deze nu gewoon naar binnen sleep. Is het gewoon weer zoals je gewend bent. Simpel assembleren. Dus ik pak even hier het ondervlak. En dat leggen we dan. Uh, het ondervlak van deze cilinder. Dan kan ik hier heel netjes gewoon. Als op as leggen. En um, wat misschien toch nog even wat netter is. Het is natuurlijk wel een soort van uh, subassembly. Dus misschien wat we even eerst moeten gaan doen. Is in plaats van hem gelijk in de hoofdassembly. Waar het netjes is opgedeeld in subassemblies. Gewoon even de subassembly erbij pakken die erover gaat. Dat is in dit geval de 122. Die gaan we aanpassen. Dan hebben we ook wat meer overzicht. Dus dan gaan we in plaats van in de hoofdsamenstelling, zetten we hem gewoon lekker hierin Voor je eigen overzicht en voor het overzicht van eventueel je collega's. Die er uiteindelijk ook mee moeten gaan werken. Uh, pak ik even dit vlakje, dan kan je hem gewoon zo netjes uh, wegdraaien. Dan kan ik hier bijvoorbeeld een floater opzetten ten opzichte van dit vlak. En dan staat hij zoals we hem willen hebben. Wat gelijk al opvalt, is deze kleine opening hier. En um, om even een beeld te geven van uh, wat synchronous kan. Ik heb hier dezelfde face relate als in de partomgeving. Maar ik zit dus nu in de assembly. Wat houdt dat in? Nou, Dat ik nu dus ook gewoon mag gaan zeggen, dit vlak en dat vlak wil ik op planner met elkaar hebben. En voor degenen die nu zoiets hebben van, ja maar dat is in de praktijk, in sommige gevallen is dat best wel tricky. Als je hem vlak op vlak hier en hier ook legt, want dat wil nog wel eens niet passen. Nou, dan hebben we hier natuurlijk ook een, een offset. Dus dan kan je er altijd gewoon een halve millimeter aan speling tussen houden. In plaats van dat je letterlijk vlak op vlak legt. Nou dat is dan even het assembleren van dit profiel. Dan gaan we nu even in context hier een uh, siliconen dopje opleggen. En ook hier is het weer, nou ja, we kunnen, de meeste van jullie zullen create edit in place scannen, of create part in place scannen. Um, ik ga nu gewoon zeggen, ik wil een nieuw onderdeeltje starten, in mijn assembly, of ten opzichte van mijn assembly. Het origin wil ik hier hebben liggen, en ik kan hier ook gelijk al een, uh, in dit geval, een materiaal toevoegen. Even kijken... Deze noemen we dan nu gewoon even... Zo. Ook hier kunnen we dan gewoon zeggen, ik wil de rest van de assembly even zien. Dat ziet er dan dus zo uit. En... Um, heb ik Sheet Metal aangeklikt? Nou... was ik iets te snel. We gaan er uiteraard gewoon een onderdeel van maken, want iets van rubber, wat over zo'n schroefje heen moet, is natuurlijk nooit sheet metal. Het mooie aan anseignis is ook dat wij hier wat uh, primitives hebben. Dus gewoon een manier om heel simpel even een uh, cirkel te tekenen. En op het moment dat ik hier de rest van de geometrie ook even aanzet, dan zou ik vanuit mijn origin wat ik hier heb geplaatst, Even een cilindertje neer moeten kunnen zetten. Pak even 34 dat hij net even iets breder is dan de schroefkop zelf. Asymmetrisch en dan wil ik eigenlijk dat hij er helemaal in komt te liggen. Ja, dus 10 is wel een mooi. En dit een beetje als startmodel. Kleine afronding is misschien ook wel een. Ja, dat ziet er prima uit. En nu wil ik dus eigenlijk ervoor zorgen um, dat die hier exact overheen past. En omdat we de geometrie natuurlijk al hebben, dan kan ik wel hier een hele doorsnede van gaan maken. En een revolved cut-out. En uh, moeilijk gaan doen. Maar voor sommigen zal de subtract ook wel uh, niet helemaal nieuw zijn. Voor degenen die er wel compleet nieuw mee zijn, let goed op. Dat kan je heel veel werk schelen. Het lijkt alsof er niks is gebeurd. gaan we nu de rest van de assembly uitzetten. Dan zien we nu heel netjes dat hij het van elkaar af heeft gehaald. Dus dit ding komt nu exact over dat uh, schroefkopje heen. En het uh, ja, is gewoon een mooie manier van uh, eventueel bouten en moeren wegwerken. Zo. Hij is al Kan je toch een beetje doorheen kijken nog. Uh, ja. Nou, we wel een beetje netjes voor elkaar. Dan gaan we nu nog een kleine assemblage doen. Dat is natuurlijk deze hierop zetten. En dan zit hier, je ziet ook gelijk trouwens dat die tubes netjes mee updaten. En dan gaan we deze op deze zetten. Zo, staat hij vast. Ja, dus we zijn nu ergens midden in het proces, hebben we nog een extra onderdeel aangemaakt om vervolgens twee assemblies op elkaar te koppelen. Want dit onderdeel was er gewoon nog niet. Ja, dus op deze manier uh, is Synchronous best goed toepasbaar. In combinatie met natuurlijk de standaard dingen die je misschien ook al in de orde hebt gebruikt. Subtract, create uh, Ja, Dat werkt natuurlijk ook gewoon met Synchronous gaan we vervolgens hier nog een extra wiel aan toevoegen. Eén wiel ziet er natuurlijk niet heel netjes uit. En hoe gaan we dat doen? Ik denk dat uh, 95 van de 100 gebruikers hier zou zeggen, doe maar een meer hoor. Want de andere vijf roepen durf ik niet zeggen. In dit geval ga ik jullie gewoon laten zien hoe wij dat zouden doen met een stukje Simulus. En dat is niks anders dan de onderdelen selecteren. Die we wil hebben. Nou, dus dat wil er ook netjes bij. En vervolgens gaan we gewoon een uitgangspositie pakken vanuit hier. En als we dat steering wheel een klein beetje draaien naar nou, hoe wij dat zouden willen, nou, dat is ongeveer zo, is het alleen maar controle inhouden. En op een van de pijlen drukken. En wat er vervolgens gebeurt, is dat hij van alles een kopie gaat genereren. En zoals je ziet, kan ik dit nu gewoon heel netjes hier naartoe zetten. Vervolgens kan ik aangeven, ik wil dat jij via dit onderdeel nog zoveel mogelijk relaties behoudt. Nou ja, met zoveel mogelijk bedoel ik alles, want het is een heel symmetrisch model. En wat je nu dus gaat zien is dat als ik bijvoorbeeld nu uh, op dit zwarte plaatje ga staan. Dan heb ik hier bijvoorbeeld een relatie, een float ten opzichte van de voorkant van dat plaatje. En ga ik nu naar dat andere plaatje wat ik net in een soort van mirror heb gelegd. Heb ik hier exact dezelfde relatie. Als een blaadje feature. Ja, dus ook hier weer een stukje zingemnes. Ja, mirror dus misschien net iets sneller, maar uiteindelijk heeft dit een hele andere uitwerking. Want stel dat jij na die mirror iets niet symmetrisch ermee wil gaan doen, dan wil je misschien wel dat al die onderdelen ook hun eigen relaties hebben. Zodat je alleen maar één relatie weg hoeft te doen en niet de hele mirror aan hoeft te passen. Even kijken, nou oh, ben ik iets te snel geweest. Gaan we nog even terug in deze subsamenstelling. Want die bouten hier, die wil ik eigenlijk ook wegwerken. Ja, dus wat we hier gaan doen is, uh, dit rubberen dopje, slepen we gewoon naar binnen. En met de capture fit zet ik hier als op as. Ik zet vlak op vlak en hij is klaar. Nou, dit wil ik niet nog zeven keer doen. Um, alleen het patroon in dit geval uh, is natuurlijk niet heel ja, symmetrisch in dit geval. Dus uh, een lineair patroon gaat in dit geval niet echt werken. We hebben daar duplicate voor. Duplicate pakt een onderdeel, pakt een ander onderdeel als referentiepunt, gaat dan al dezelfde onderdelen zoeken en legt daar dan datzelfde onderdeeltje overheen. Ja, dit is niet specifiek synchronous, dit is gewoon een hele handige snelle manier van werken. Nou, dat is het volgende wat we gaan doen: um, een stukje interference. Dat wil natuurlijk nog wel eens voorkomen dat je bezig bent in een assembly en dat het kan bewegen, en uh, dat je er eigenlijk achter komt dat bepaalde onderdelen in elkaar zitten. Uiteraard heb ik zo'n voorbeeld. En dat ziet er dan een beetje uit als volgt. Ik kan met de drag component, als dit een beetje los geassembleerd zit, op een goede manier, kan ik het hier loslaten. En dan, uh, door te updaten, gaan die veren netjes mee. Alleen het mooie nu is dat ik uh, met check interference deze knop kan ik gewoon zeggen, ik wil van dit onderdeel de interference checken. En dan zie je inderdaad dat de geometrie in elkaar zit. Nou, binnen dit programma kan dat. In de praktijk valt dat toch uh, best wel tegen. Dus hoe gaan we dit aanpassen? Nou, het eerste wat we gaan doen, is dat stukje weer even terugzetten. Dan gaan we een iets beter beeld krijgen van de samenstelling. En vervolgens gaan we nu zeggen, ik ga deze twee vlakjes selecteren. Alleen maar deze twee. En vervolgens ga ik met het steering wheel langs deze as. Die wat omlaag zetten. Dan herkent hij de thickness chain. Dus de vlakken die eraan vastzitten met dezelfde dikte. En vervolgens kan ik hem 5 mm omlaag zetten. En ben je van die hele interference bij af. Ja, dus dat is nog een kleine toepassing van het stukje uh, synchronous. Dan ben je dat jij je synchronous modellen... Of je ze hebt opgebouwd in synchronous, kan je ook binnen jouw assemblies op dezelfde manier, door gewoon vlakken te selecteren in plaats van hele onderdelen, eh, ook weer aanpassen. Ja, dit was eigenlijk een klein beetje mijn verhaal. We zijn er eh, redelijk doorheen gerold. Um, dus allereerst graag was het verhaal een beetje duidelijk. Ik handjes zien. Kom maar op. Dat zijn redelijk veel handjes. Oké, okay, dan nu. Hebben er nog mensen vragen? Ik zie er nog eentje in de vragenbox staan. Eens even kijken... Daar komen de vraagjes. De eerste die ik zie is... Uh, Werkt het matrix alleen met een delta waarde? Uh, nee. Want je kan ook, uh, zoals je dat in Ordered ook doet, gewoon tussen twee punten. Kan je ook gewoon werken. Dus het is net welke punten je aanklikt en vervolgens in jouw PMI... Als we die er even bij pakken hier... Dan heb je natuurlijk hier automatic, maar je hebt horizontal vertical, maar je hebt ook bij two points. En dan gaat hij het kortste punt pakken uh, tussen de twee punten die je selecteert. Ja, dus je bent niet per se gebonden aan horizontal vertical, uh, maar bij bijna alle maten die je zeker in het begin neer gaat zetten, komen we er toch wel vaak achter dat hij gewoon horizontaal verticaal uh, nodig is. Even kijken... De PMI-maten van Syngonus ook naar je draft halen. Jazeker. Prima vraag. Gaan we deze even openen. En dan gaan we van die clamp die we net hebben gemaakt, gaan we even een tekeningetje maken. Even een paar aanzichtjes neer op deze manier en dan kan ik hier zeggen: Met Retrieve Dimensions, ik wil zoveel mogelijk van die PMI, de maten uh, eigenlijk hier naartoe hebben. Let wel dat deze maten gebonden zijn aan het aanzicht waar je op kijkt, ja, dus hij kijkt altijd haaks op het vlak. Ligt er op dat vlak, liggen de maten, haalt hij ze allemaal voor je op en dan kan je daarna uiteraard met Arrange Dimensions. Nog een beetje netter neerzetten. Dus ook dat is. Uh, nou ja, geen probleem. Volgende vraag. Even kijken. Uh, voor sheet metal onderdelen werkt het uiteraard hetzelfde. Daar is niet echt een onderscheid in. Alleen het opbouwen, net zoals in orde, heb je in de sheet metal opbouw natuurlijk je plaatdikte. Um, en in de. Omgeving eh, en sheet metal omgeving zit eigenlijk weinig verschil verder. Uh, dat is in Synchronous eigenlijk hetzelfde. Ja, dus daar ben je ook in je sheet metal gebonden aan je plaatdikte en uh, kan je daar op dezelfde manier mee werken. Dus ik heb hier gewoon dit stukje plaat. Ja, en hier binnen zou ik dus ook gewoon als ik op vlakke select ga, uh, even kijken. deze in Kijk, ik heb hier gewoon een bandradius in zitten. Ik heb hier een, een flange met wat uh, radiussen. Dus eigenlijk werkt het exact hetzelfde. Alleen moet je er net als in orde Net even iets anders naar kijken. Even kijken. Ik zie heel veel vragen over de slangen. Ehm. Uh... Even kijken hoe die slangen automatisch meegaan. Dat heeft niet extreem veel met singulus te maken. Dat is namelijk gewoon de ExpressRoute module. Ja, die zit hier in de assembly onder ExpressRoute. Waarin je gewoon een, een curve aanmaakt en daar vervolgens een soort van uh, tube overheen legt. En als die curve zich aanpast, die je vervolgens weer vastlegt dus aan andere onderdelen. Um, dan past de tube zich daar automatisch op aan. En Dan nog een andere vraag over de veertjes. Even kijken. Kijk, um, in dit geval hebben we de, de veren zijn dan in orde gemaakt, uh, maar dit is ook wel goed te doen in Want Ook in singleus heb je gewoon een sweep. Uh, adjustable werkt wel ietsje anders, maar ik zie niet in waarom dit niet met Synchronus gedaan kan worden. Terwijl die dan ook tevens update op het moment dat daar iets in veranderd is. Als deze weer naar voren wordt gezet. Uh, eens even kijken. Andere vraag. Hoe beveilig ik mijn documenten tegen per ongeluk aanpassen? Nou ja, dus met uh, op slot gezette PMI dimensions vooral. Want des te meer jij op slot zet, dus des te meer jij vastzet binnen jouw maat, des te minder vrije bewegingen en dus ook per ongelukke bewegingen er mogelijk zijn uh, binnen jouw model. Dus het is ook niet zo, um, kijk het beeld wat ik wel eens van mensen heb gehoord over syngonis is dat het gewoon vrij uit kleien is. Nee, dat is direct modeling. En wat synchronous is, is direct modeling. Min de, de slechte punten ervan. Plus eigenlijk de goede punten van ordered. Dus uh, inderdaad je, je, je, je dimensies die je vast kan zetten. Een heel klein stukje variabelen tabel waar je ook weer wat waardes in kan zetten. Um, dus de, de vrijheid die je hebt in direct modeling, wat letterlijk gewoon klein is. Is een beetje weggenomen op een positieve manier. Waardoor jij je maten en jouw geometrie zo vast kan zetten. Uh, dat het eigenlijk net zo vast staat als ordered. Terwijl je dan wel nog de vrijheid hebt om de aanpassingen te doen die je graag zou willen. Even kijken. Vragen, vragen, vragen, vragen, waren. Uh, waarom zouden we nog kiezen voor orde? Dat vind ik ook wel een hele goede vraag. Uh, het ligt er een beetje aan wat je doet. Surfaces zijn vrij pittig in synchronous. daar Moeten we ook eerlijk in zijn. Uh, parametriseren werken met formules uh, is vele malen sterker in ordered slash bijna onmogelijk in synchronous dus werk jij niet parametrisch en met weinig uh, surfaces ja dan zie ik ook niet waarom je uh, eventueel nog in ordered zou moeten blijven werken maar dan is het meer gewoon personal preference het mooiste is nog als je het beide kan dus dat je de, de de globale opzet van jouw onderdelen in synchronous doet en dat je eventueel de wat moeilijkere dus de sweeps uh, helixen, dat soort dingen gewoon in orde opbouwt. opbouwen. Maar daar sta je natuurlijk helemaal vrij in. Even kijken. Ik zie nog één laatste vraag. Als je met configureerbare samenstellingen gaat werken, is het dan makkelijker om in synchronous op te bouwen? Uh, configureerbare samenstellingen heb je dan echt over um, parametrisch of family of assemblies? Of adjustable assemblies. Waar moet ik dan een beetje aan denken? Terwijl Even kijken. Ja, parametrisch. Ja. Oh, de intro plugin. Dat zegt mij niet zo heel veel in hoeverre dat um, wel of niet met synchronous werkt. Ehm... Um, maar wat ik al zei, parametrie, dus echt diepgaande formules, is een synchronous wel een klein beetje lastig. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan verzinnen, waar ORDER dan net even wat makkelijker werkt dan synchronous. En verder zeg ik bijna bij alles wel dat, dat synchronous een heel stuk sneller is. En ook zeker bij grotere modellen, denk aan parts met nou ja, de 300, 400 features, waarvan een derde round zijn en echt de, de volledig geoptimaliseerde onderdelen. Um, het nadeel wat je hebt beordert, is dat die, als jij bijvoorbeeld naar de tweede feature gaat, moet die daarna alles opnieuw op gaan bouwen. Uh, dus dat vertraagt ontzettend. Synchronus is, oké, okay, je hebt een feature, je hebt wat aangepast, prima, dan is dit nu mijn model. Dus je hoeft nooit terug te gaan. Je kan, zoals je hebt gezien, je kan schetsen verwijderen. Maakt allemaal niet uit. Als jij in orde ergens in het midden een schets verwijdert, ja, dan kan je opnieuw beginnen bijna. Ja, dus het, het is totaal niet gebonden aan heropbouw en je bent ook niet bezig met volgordes. Uh, dus ja, hele grote onderdelen uh, worden nooit vertraagd. Zijn er verder nog uh, vragen? Zullen we iedereen die geen vragen meer heeft, die het compleet duidelijk vindt, nog even de handjes op laten steken. Een klein beetje een beeld heb. Hoe we zitten. Nou dat is dik twee derde. Dan uh, denk ik voor nu dan nog heel even terug gaan naar mijn zeer uitgebreide powerpoint presentatie. Dit is trouwens ook een sheet die jullie gemist hebben, maar zoals je ziet mis je daar niet heel veel aan. Uiteraard zijn er ook synchronous trainingen. Ja, de eerste is 8 mei in Amersfoort, gegeven door mij. En vervolgens hebben we er ook nog eentje in Hengelo op 15 mei en in Nooddorp op 22 mei. Nou mocht je er eventueel vragen over hebben, hebben we natuurlijk een telefoonnummer wat je kan bellen. Training.enginia.nl kan je eventueel inschrijven, meer informatie, eh, vergaren erover. En uh, dan was dit voor nu mijn verhaal. En dan bedank ik jullie allemaal voor het hier zijn, voor het luisteren, voor uh, alle vragen die jullie gesteld hebben. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne middag.